Ik ben in de ik ik ben Drande is 81 jaar en woont in Albanië. Ze is haar man verloren en heeft geen gemakkelijk leven. Gelukkig woont haar zoon en zijn familie bij haar. Drande woont in Nimja, een afgelegen dorpje in Albanië. Mensen hier in de buurt staan er vaak alleen voor. De familie verdient een beetje inkomen met het verbouwen van gronden en het verkopen van kastanjes die ze in het bos vinden. In de koude wintermaanden is er meestal geen werk. Dan zijn er dus geen inkomsten. Het kleine pensioen van Drande is maar 45 euro. Dat is niet genoeg om van te leven. De familie heeft grote moeite om het benodigde geld voor Drande's hartmedicatie bij elkaar te sprokkelen. Wij, Dorcas, laten mensen zoals Drande niet zitten. Samen met 8000 vrijwilligers steken we tijdens de Dorcas voedselactie de handen uit de mouwen om duizenden mensen zoals Drande in Oost-Europa te helpen. Ook dit jaar zamelen we weer geld in voor voedsel, maar daar blijft het niet bij. Onze sociaal werkers brengen een bezoek om hen te ondersteunen. We leren en grond te verbouwen en geld te sparen. We werken toe naar een gezonde toekomst. Zo is er ook straks brood op de plank. Trande is oud, maar haar kleinzo Melvin doet vrijwilligerswerk en helpt met het bezorgen van de voedselpakketten. Iedereen kan meedoen. Doe je mee? Geef nu voor voedsel op darkas.nl/voedsel.